Met de werkstroommodule kunt u werkstromen, ofwel workflows, inrichten op documenten. Maar deze werkstromen kunt u ook inrichten op alle andere objecten binnen DigiOffice. Zo is een werkstroom op een binnenkomende sollicitatie net zo eenvoudig in te richten als een werkstroom op een nieuw gestart project, een nieuwe medewerker of een nieuw dossier. Ook complexe werkstromen op bijvoorbeeld het controleren en fiateren van facturen zijn mogelijk. In het volgende voorbeeld laat ik u zien hoe u een werkstroom gebruikt om een akkoord te krijgen op een opgestelde offerte. We stellen vanuit Teams een nieuwe offerte op. Ik kies de geadresseerde. Vul het onderwerp in. En zie dat het project automatisch al voor mij gevuld is. Ik klik op oké OK om het document te genereren. Zodra het document in beeld is, typ ik wat tekst. Vervolgens start ik de werkstroom. Ik kies de werkstroom Feedback verzamelen. Ik vul degene in die de taak krijgt en klik op Start. Vervolgens sluit ik het Word document af. Digioffers zorgt automatisch voor de juiste benaming en de juiste opslaglocatie. Ik heb een e-mail ontvangen met de mededeling dat mijn collega het document heeft gecontroleerd. Ik klik op de link en kom automatisch in DigiOffice op de juiste plek terecht. Ik kan de werkstroombalk uitklappen en zie de opmerkingen staan. Ik kan nu besluiten het document verder aan te passen en de werkstroom opnieuw aan te bieden ter review. Maar voor deze demonstratie sluit ik de werkstroom af. Werkstromen kunnen gefixeerd op bepaalde personen worden ingericht, maar kunnen ook dynamisch worden ingezet. Een voorbeeld? Een werkstroom ter goedkeuring van een kwaliteitsdocument wordt verstuurd naar de medewerkers van het betreffende proces en daarna naar de kwaliteitsmanager. Op het moment van starten van de werkstroom worden de juiste personen benaderd, afhankelijk van bijvoorbeeld het kwaliteitsproces. Digioffice geeft u altijd een uitgebreid inzicht in de totale doorlooptijd van werkstromen en de status van werkstromen over personen en afdelingen heen.